Oh ja, Robbie, dit heb ik ook nog allemaal aangepast. Oh, wauw. Uh, als mensen hier naartoe komen, dan hopelijk krijgen ze dan iets meer energie... ...vanwege alle speciale torches die ik heb geplaatst. Oh, mooi. We gaan naar Dr. Dokter Kenzie. Dr. Dokter Kenzie, ja. Wat gebeurt hier? Oh. Oh, dit... dit klinkt wel gezellig. Um, hallo? Sto storen wij? Dr. Kenzie? Oh, ma'am? Ze spreken een onder de taal, denk ik. Hallo? Jongens, oh, excuses. Een, een klein oh. ogenblikje. Een klein ogenblikje. Oké, okay. volgens, volgens mij krijgt hij weer een reet of zo. Hallo, ik mevrouw. Hallo, Kenzie. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. Jij Hallo. zijn lekker aan het fietsen. Hallo, Pingwin. Nou ja, het is goed dat je het zegt, want, want daarom ben ik hier. Um, ja, wacht, wacht even. Kunnen we oh. misschien even plaatsnemen in jouw dokterskantoor? Uh, uh, ja, zeker mee, dat kan. Okay. Hallo, wacht goed. Hallo? Heb je het een beetje overleefd? Robby Wat? Heb je het overleefd? Bij, bijna niet We zijn helemaal gek Oh nee, wil je... Ken onveilig, ze? Kom veilig met ons oh. mee Hallo? Die vrouw die jouw daddy noemt is helemaal gek geworden man Die wat? Oh nee Oopsie. Die vrouw die jouw daddy noemt is helemaal gek geworden Ja dat weet ik ze gaan mijn Link trouwen, denk jij dan? Ja, ja. Link En ze wilde mijn hoofd afhakken Oké. Okay. Ze uh, is wat? Ze wilde mijn hoofd afhakken. Wat? Je hoofd afhakken? Ja. Alleen als ik al denk aan België. Ze uh... wilde. Oh, oh nee. Robby, Robby, de... de... oh. sorry, sorry. Ze wilde... wil. Ze wil hoofd you. geven aan Honky. Ze wil mijn hoofd afhakken en dan schrijven aan Honky. We willen jou wel helpen. Ja, Robbyland. Uh... Zou je helpen hoor. Je, je, je bent hier veilig, ja, maar ik moet, dit is Nieuw-Rusland. Ja, doet, je je doet weet doet het, maar nixie. ik ben nog steeds bang was je hier net. Ja, nee, dat snap ik, dat snap ja. ik. Kom hier even met ons heen dan, Hé, ja, wat, wat, wat? Oh, het is die andere ingang helemaal weg? Ja, ja, ja, ik heb nu een sleutel. Uh, ik zal de deur voor jullie open doen, uh, hier okay. aan de zijkant, als jullie niet op tijd binnen zijn. Oh. Oké, okay. oh. ik, ik doe de deur open, jongens, oh, aan de zijkant. De deur. Oh, deze deur. Oké. Okay. Wauw. Wat wow. gaaf. Zo mooi hier. Yeah. Oké, okay, nou, yeah. um, nou Robby, jij had iets te vertellen. Ik zou zeggen, nee. neem plaats nee. achter het bro. Exion heeft iets te vragen. Oh, Nou, Exion, neem plek achter het bro. Ik moet, ik moet aan nee, deze... Nee, ik, no, ik moet, ik moet ja, toch aan deze... Oh. Uh, ik, ik dacht dat ik aan deze kant... Oh. Nee, al een blik, je moet heel even de deur open doen. Daar Er is hier een gevaarlijk gat. Ja. Er uh, ja, ja, dus, uh, is wel altijd, eigen, ja. zeg maar, in, in IRL moet je je schoenen uitdoen, maar als je bij iemand leidend bent, moet je wel je kleren uitdoen. Ja. ja. Oké, okay, um, nou, dan neem ik al plek hier. Ah, daar zijn Mahmoud en uh, Becky Ehm um, hey, uh oh Oh-oh! Hey. Oh! Wat uh, is hier, gaande? ehm um, nou, uh, we hadden bezoek... moet oh, achter mij staan? Uh, we hadden bezoek, maar ik hoor hele rare dingen, Noxie. Wat? Nou, uh, zoals je ziet, Mahmoud zie hoe bang die man is. Nee, dit. <laughs> nou, afstand, afstand, afstand. Je moet wel eens bij kunnen zien. Oké, okay, okay, ik ga. Het, ik ze mag, kan het mij zin. Zin, ze okay. mag mij niet zien, ze mag mij niet zien. Ik heb een menu gemaakt voor een date van Honky en Emma. Hier kun je het lezen. Wacht even, wacht even, Emma menu. op date met Honky. Op date met Honky. Emma? Oh nee. Oh nee, Robby. Ik ben te laat. Um, uh, ja, dat dus. Uh, en hij dacht dat hoofdgerecht. Uh, nou nee, ja, ja, de rest kun je zelf invullen. Groepie. Ja. Maar hier kom ik eigenlijk helemaal... Wij moeten vandaag moeten we Emma vinden, want anders dan ben je te laat. Ja, ik ben er dichtbij. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Weet jij wat een hoofdgerecht is? Ja, dat je hoofd wil geven en dat je hoofd wil serveren aan iemand. <laughs> nee, oké, okay. maar goed, ik ga, ik, ik, ga je, ik ga het je heel even uitleggen. Als, als jij in een restaurant gaat eten, zo'n heel mooi restaurant. Ja. Het, eerst krijg je, een, het, krijg je eerst het eerste bordje, dan krijg je een, een lekkere wortel. Hè. Ja, een mm -hmm. ja, lekkere wortel. En dat noemen ze een voorgerecht. Okay. Dat, dat is voordat je, voor je het echte lekkere eten krijgt. En daarna dat komt het, het echte lekkere eten. Het dat, dat vlees met frietjes en, en saus. En, kijk, dat is mm. dit. Oh, Sorry, dat, sir, maar ze? wat is friet trouwens? Uh, um, Oké, okay, dan krijg je gefrituurde aardappelstukjes. Ja, vroeger noemden wij het altijd patatasfrieters. Yep. Patatasfrieters, ja. En mm -hmm. dat, noemen ze, ja, ja. dat noemen ze in een restaurant een hoofdgerecht. Omdat dat het belangrijkste gerecht is. Waarom kijkt Robby me aan met die. Hoe uh, is dus het vlees? Alles het en, vlees en vlees in de en hoofd. De gerecht is. Ja, omdat. Uh, Mammoe dacht van dat jij ja. uh, ja. hij hij hem zou vermoorden. Het is gewoon het lekkerste eten oh. wat er is. Dat is waar je voor gaat. Dat noemen ze het hoofd, de main dish, noemen ze dat ook wel eens. Dus dan heb je niks met je hoofd. Dus dus dus patat dus, met met nee, nee, En zo ging het nog wel even door. Mahmood begreep gewoon niet wat een hoofdgerecht was. Dat soort dingen gebeuren wel eens. En we moesten toch weten of Kenzie mij kon helpen. Want voor pinguin uitgemaakt worden is het natuurlijk niet zo handig. Helemaal met de informatie die ik bij me meedraag. Okay. Nou, kijk, uh, Robby, waar kan ja. ik jullie mee helpen? wij okay. um, nou, uh, uh, uh, zijn vrienden, hè? Ja, dat klopt. Okay. maar ik, ik weet dat jij, um, jij denkt dat hij een pingwin is. Nou, dat, um, dat proberen ze ons wijs te maken, maar ik heb die persoon ook geholpen in, een, uh, in het ziekenhuis. Het ja. is alleen, als er tien mannen om hem heen staan die roepen het is een pinguïn, het is een pinguïn, en ze hebben allemaal Volk, grote zwaarden. Hè? Ik ben maar een dokter, ik ben geen strijder. Nee, dus dan, dan, dan blijf ik gewoon aan de zijkant staan. No offense aan jou, maar dan, dan kies ik voor mijn eigen hakje. Ja. nou heb ik vernomen van mijn uh, compagnon uh, dat uh, Linktijger heeft geaccepteerd dat hij geen pinguïn is. Ja. Hij, hij is ook geen pinguïn. Nee, hij nee. nou is wel een pinguïn. Nou is het zo dat ik gehoord heb... Dat er een. Oké, ik ga niet ruzie maken, kom op. Nou, heb ik gehoord dat er een oplossing is om Ixion terug te veranderen in zijn normale staat. Mm -hmm. Maar daar hebben we een drankje voor nodig. Misschien voor een... een drankje. Ja, nou, ik u? dacht. Is... ik dacht eigenlijk eerst misschien iets van een een toverdrankje, maar misschien heb jij wel me een medicijnen drankje dat mij kan helpen? Nou, mijn medicijnen drankjes die komen van toverland, ben je, zijn jullie daar bekend mee? Oh. Nee. Nou ja, ik, ik, ik hoorde iets over, over een heks, alleen ja, klopt. Ik, ik heb haar nog nooit uh, gezien eigenlijk. Maar daar kan ik je aan introduceren, want als er iemand is op de, in deze wereld wat iets weet van drankjes. Dan is zij het. Ik zou, ik zou jullie, uh, de, uh, ook jouw hobby, kan ik jullie een keer naar uh, het huis van deze heks brengen. Ja. Want zij is ook degene die wat mij in het ziekenhuis voorziet van alle drankjes. Oké. Okay. Weet okay. jij ook hoe deze persoon heet? Ja, ze heet Lotje. Lotje. Oké. Okay. Hele okay. aardige heks. Lotje. Opgeslagen. Ik, uh, ik zal eens even kijken of ze thuis is. Nee, nee. Dat, uh, dat, dat, blijf, dat, dat blijf ik ook nog steeds vreemd vinden, ja, ja. Ja. Als, als, als, Ga je trouwens België joinen? Ja. Oh, Daar wil nee. ik het nou de hele tijd over hebben, maar dat uh, komt zo. België. Oh, Robby, nee, nee, okay. nee. Okay. Huh? Robby. als ik een België okay. denk, dan sta ik op rol. Oké, okay, sorry. Maar met um, Kenzie? Ja, Dokter uh, ja. Ja, jullie mogen in principe wel ja. bij zijn, ik ga je even tussenin. Oh, okay. okay. okay. uh, oké. Okay. Oh. Papa. Oké. Maar door, door ons heen gewoon? Oh, nee. ik, dacht, ja, was je, ik dacht dat jullie klaar waren. Nee, ik okay, ga je gang. Maar He, Waren jullie er klaar of nog niet? Heb je het, op, op, op, op, op, op. Lieve papa. <lacht> um, kijk, het is natuurlijk vaak logisch dat... Kijk, ik, ik heb hier al een tijdje gewoond. Want zeg maar, ja, dan ik woon al bij mijn ouders. Ik weet nog steeds niet wie mijn moeder is, maar dat... Dat. Um, en nu weet je dat ik dus, dus met, met Link uit België ga trouwen. Mm -hmm. En um, ik vind het heel moeilijk om te vertellen. Ik heb heel veel lol tijd gehad hier. Um, natuurlijk bij de ouders thuis, het is uh, wat, wat goedkoper en het is wat minder zelfstandig, weet je. Ik kreeg altijd wat eten en zo. Maar uh, het is tijd dat ik uh, zelfstandiger word en dat ik uh, samen met Link... ...na de bruiloft met Link gaan wonen in België. Maar, maar, ik zal wel... Ah, sorry. Ik zal wel heel vaak nog hier zijn. Oké, okay, nou heel eerlijk, toen je zei dat je met Link ging trouwen... ...verwachtte ik dit al. Ja. En bedoel, het is niet nee. logisch als je met, met, met een man gaat trouwen... ...en je woont aan de andere kant van, uh, van de provincie. Ja, nee, precies, ja. Ik verlangt. vind het wel heel moeilijk, want ik heb je altijd wel heel veel lol met jou. Ja, maar de, ik heb je gezegd, je bent altijd welkom. Natuurlijk, ik vind het een vreemde keuze dat, je, dat, dat, dat Link juist degene is wat jou... Uh, je, je weet dat uh, <laughs> ja, Link en ik hebben een verleden. Ja, nee, dat, maar ik zorg ervoor dat hij, dat hij jou in bescherming neemt. Hoe kun je houden van een man die wat mensen vermoordt, Luxie? Dat is... Het dus is zijn innerlijk, dat kan gewoon. Het is zijn innerlijk en zijn uiterlijk. Het, het, het klopt allemaal. En, en... Ik weet dat hij vroeger dingen fout heeft gedaan, maar sinds dat hij mij heeft ontmoet, heeft hij niks meer fout gedaan. Ja. En dat zal ik ook zeker doen. En na de, als jij na de, de bruiloft met Linkel samenwonen, moet je dat zeer zeker doen. Ja, oh. dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Je, je, uh, je bent hier ook altijd welkom, dat weet ik. Ja. Ik moet een beetje huilen. Nee, ik moet ook een beetje huilen. oké okay. nee, dan moet ik ook huilen. Uh, ik een beetje huilen. Wacht even, Robby maar... heeft, uh, heeft zijn grapmodus weer aan hoor. Wacht even, ik doe okay. even grapjesmodus uitschakelen. Twee, op, vier, zeven, drie, acht. Oké, okay, zo. Ja. Ja. Ik wist oprecht tot een paar dagen geleden niet dat ik een dochter had. Ja. Dus, eh, het, is, het is voor mij heel vreemd om in één keer om, om dit te accepteren. Ik bedoel, is er zelfs een DNA test gedaan of niet? Uh, oh, een DNA-test, wacht even. Um, ik, ik ben bezig met een laboratorium, maar daar ga ik ook DNA-testen uitvoeren. Misschien dat ik dat dan wel uh, kan regelen. Oké. Okay. Ja. Uh, misschien misschien ja. kun je samenwerken met, met Becky, want zij is ook een lab aan het oprichten. Oh jee. Oh, cool. Ja, bij, bij het ziekenhuis. Uh... Oh, daar ga, okay. ik, uh, daar ga ik wel even ja, uh, kijken. En dan zou ik een keer met, uh, met Becky overleggen. Kijken of er misschien ja, wat overeenkomsten zijn of niet. Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Maar ja, ik, ik zou eigenlijk wel dat DNA-testje willen doen. En ik hoop ja, dat... wel. Maar stel, stel het is niet zo, wil je me dan adopteren? Nou, zullen we eerst eens wachten wat uit die DNA-test komt? Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, dat vind ik goed. Ah, Oké, okay. nou dan is, dan is dat. Ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wanneer uh, kan ik langskomen voor dat uh, Kunnen we langskomen voor dat lab? Ja, ik uh, zal toch heel snel moeten gaan werken dan aan het lab, maar uh, ja, ik, ik hoop donderdag of uh, vrijdag misschien. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Robbie draagt een gedicht voor voor Emma. Alleen dat liep niet helemaal goed af. Oh. je nog kan? Honky, jij zou geworden. vermoorden. Robbie, stop. Robbie. Robbie, snel. Stop. Robbie, stop. En is mijn lab klaar voor de DNA-test van Nuxie en Kenzie.